Mijn naam is Johan Langhorst um, en um, het mooiste boek is Elementaire Deeltjes van Oellebeck. Oellebeck is een Franse schrijver en um, uh, het verhaal Elementaire Deeltjes gaat over uh, twee broers, Bruno en Michel. In die end uh, uh, loopt het niet heel goed met ze af, uh, maar ja, de reden waarom ik dit boek het mooiste vind is, het is uh, geweldig uh, mooi geschreven. Het is eigenlijk ook het enige boek wat ik uh, de moeite waard vond om uh, uh, tot twee keer toe te herlezen.